Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Dit is, uh, deze, in deze video ga ik een reading doen voor uh, de herfst 2019. Mijn favoriete seizoen, zoals ik al heb verteld. Ik hou van de herfst. Ik vind uh, de, de kleuren dan heel erg mooi. Uh, de, de bladeren en zo, de, de mooie herfstkleuren, bruin, geel, <laughs> dit soort kleuren dus. En. Um, ja, dus ik ga elk seizoen een reading doen. Ik heb voor de uh, vorige zomer ook een reading gedaan. En dit is dus mijn herstreading vandaag. Um, ik heb vier verschillende orakelkaartensets gebruikt. Um, eentje die naar voren kwam, was uh, Ratja van de Soul Flame. En uh, daarbij is dat ook geschreven uh, dat, dat ze vooral harmonie en healing brengt. En uh, ja, het is echt een heel erg vrouwelijke energie. Heel erg veel te maken met uh, harmonie en healing. Um, ja, een heel erg uh, vredevolle, warme, mooie energie. Dus de vrouwelijke energie gaat ook blijkbaar heel, heel erg aanwezig zijn in de herfst. Um, ja, ik heb sowieso wel een heel erg goed gevoel bij deze kaart. Dan nog een andere... Um, kaart die naar voren kwam. Dat is de novice. En um, hierbij staat um, onschuldigheid. Beginner. Uh, dus het lijkt mij ook wel meer een kijk uh, een vrouwelijke figuur die erop staat. Dus blijkbaar toch wel echt uh, vrouwelijke energie die een belangrijke rol gaat spelen deze herfst. Je uh, ziet er ook een prachtige boom op de achterkant staan en uh, ja ik denk dat het gewoon ook uh, heel erg belangrijk is om in deze maand uh, heel erg uh, onschuldig en uh, dat het deze seizoen in de herfst dus heel belangrijk is om onschuldig door uh, het seizoen herfst te gaan en uh, met uh, beginner bedoelen ze waarschijnlijk dat je uh, dat het wel een mooie tijd is om nieuwe uh, nieuwe dingen op te richten je dromen achterna te gaan uh, nu ik uh, bij deze twee krijg ik twee uh, tegenovergestelde boodschappen deze kaart zegt duidelijk go slow, take time en uh, bij de eenhoorns kwam naar voren vrijheid, leef uitbundig en vrij kies voor je vrijheid en uh, eis je onafhankelijkheid op Zoals jullie zien is er weer bij de eenhoornkaart kaart een vrouwelijke figuur op te zien. Die op een Pegasus vliegt in de lucht. Prachtige zon op de achterkant en heel laag mooie wolken. Dus uh, blijkbaar is vrijheid toch ook wel belangrijk uh, deze herfst. Dat het belangrijk is om je uh, zo'n vrijheid te kiezen en toch wel uh, ja, je dromen achterna te gaan. Maar uh, deze kaart zegt dan duidelijk van... Uh, Ga ja, ja, traag, neem je tijd. Dus uh, volgens mij is het eerder van dat we uh, goed mogen nadenken wat we precies willen starten. En ons daarop uh, mogen kunnen voorbereiden. Uh, dus heel erg veel voorbereiding doen en heel erg goed nadenken. Wat we precies willen in, in, uh, in ons leven, in deze herfst willen. Wat willen we oprichten? Wat zijn onze dromen deze herfst waar we voor willen gaan? En uh, als we eenmaal uh, klaar zijn met die voorbereiding en zeker weten: oké, okay, dit is het pad uh, of uh, het werk waar ik deze herfst aan wil werken, wat ik wil oprichten, dan is het eigenlijk tijd om voor vrijheid te kiezen. En uh, gewoon inderdaad je gevoel volgen. Uh, vertrouwen hebben dat het goed komt. En ja, gewoon voor je vrijheid kiezen: het is dus echt durven uh, gaan, vertrouwen hebben dat uh, hetgene wat je gaat oprichten. Dat het in orde komt, dat je dromen, uh, dat je, je dromen kunt volgen. Dus uh, ja, heel erg mooie reading voor deze herfst 2019. Dus, uh, heel erg mooie kaarten, duidelijk de vrouwelijke energie uh, die heel erg sterk naar voren komt. Dus blijkbaar gaat deze sowieso wel een belangrijke rol spelen deze herfst. En uh, ja, dit was dus mijn reading voor uh, komende herfst, die nu voor de deur staat, 2019. Ik hoop dat jullie er iets aan, aan hebben. Ik hoop dat het jullie geïnspireerd mag hebben. En uh, ja, ik wens jullie nog allemaal uh, heel erg veel liefs en heel erg veel moois toe.